Even naar Masha, Sintje. Het is nog maar half twee. Het is wel supernat. Met andere woorden, kletsnat. Masha, kijk eens. Hé, hey, kom eens. O, oh, Masha, Sintje. Masha, Sintje. Kom eens.